Hé hey, Annabel. Hé, hey, Black Jack. Kijk eens, Roosje. Oh, Roosje. Hey, je hebt een mooie schone ogen nu. Kom eens, hé, hey, Annabel is aan het Hé, Annabel. Hé. Oh Annabel, je hebt een droge neus. Hé, hey, Black Jack. Kijk eens, Black Jack. Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Hé, Blackjack! Apploesjes!